Mascha, en Sintje krijgt het niet lekker voor os. Het is al een beetje donkergrijs. Maar daar is de zon. Mascha. Mascha, kom eens. Sintje, kom eens. O, Sintje, kom eens. Mascha. O, Mascha. Ik jij krijgt de grootste. Kijk eens Mascha. Hé! Hey. Oh, Mascha. Hé, hey, Mascha. Mm. Oh, Sintje. Dat is sneller binnen. Ja, ik veel sneller dan Sintje. Of dan Mascha. Hé, hey. dat is mooie oor. Mm. Sintje. Hé, hey, Sintje. Masha, Masha Sintje. Hé. Hey.